Kies veilige instellingen. Waarom? Omdat apparatuur en software vaak worden geleverd met standaardinstellingen, die eenvoudig te achterhalen zijn door cybercriminelen. Stel nou dat je die instellingen niet aanpast. Cybercriminelen kunnen vaak heel eenvoudig deze systemen opsporen en binnendringen. Met alle gevolgen van dien. Je klantgegevens zijn niet meer veilig. Soms kunnen cybercriminelen hierdoor zelfs je apparatuur van afstand bedienen. Het is te voorkomen als jij actie onderneemt. Door al die standaardinstellingen bij het eerste gebruik al aan te passen. Meer weten over hoe je je bedrijfsapparatuur beveiligt tegen cyberdreigingen? Ga naar digitaltrustcenter.nl.